Nee, zover is het nog niet. We moeten overeenstemming bereiken met de Grieken. En dat blijkt allemaal juridische problemen nog op te leveren. Ja, want waar hangt het nou precies om? We moeten overeenstemming krijgen met de Grieken over een aantal extra maatregelen. Een soort waarborg die we van hen hebben gevraagd. Dat blijkt juridisch nog best ingewikkeld. Dus daar gaan we wat extra tijd aan besteden. En die tijd kunnen we ook benutten om de mogelijkheden van schuldverlichting verder te, te bekijken. En wat voor andere mogelijkheden zouden dat kunnen zijn? Wat wij zoeken is een soort reservepakket wat automatisch in werking treedt als de zaken toch niet goed gaan in Griekenland. Zodat we zeker weten dat de begroting netjes op orde blijft. En bij schuld gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen om te zorgen dat Griekenland van jaar op jaar zijn schuld zelf kan betalen. Dat, mogelijk is dat een probleem. En dan hebben wij steeds gezegd, als het een probleem zou worden... dan zijn wij bereid om te kijken wat we nog extra kunnen doen. Kwijtschelden? Nee, kwijtschelden. Schulden gaat sowieso niet gebeuren. Er is echt geen enkele steun voor een eurogroep. Maar je kunt wel kijken naar terugbetalingstermijnen... of iets aan de rente doen. Dus er zijn wel mogelijkheden om uh, de schulden drukken. Wat moet ik nou echt betalen? En hoe hoog is de rente die je moet betalen? En wanneer moet je terugbetalen? Dat zijn dingen waar je wel... Uh, aan kunt draaien. Dat zijn knoppen waar je wel aan kunt draaien. En hoe werkt dat, zo'n automatisch mechanisme? Nou, het automatisch mechanisme gaat gewoon over de begroting en het tekort in de begroting. Griekenland heeft nu gezegd, we gaan een aantal maatregelen nemen en ons begrotingstekort zal dus heel snel teruglopen. Als dat tegenvalt, zou dan bijvoorbeeld automatisch een belasting omhoog kunnen gaan of automatisch er een bezuiniging op alle overheidsuitgaven kunnen plaatsvinden. Om zeker te weten dat de begroting netjes, zoals afgesproken, op orde wordt gebracht. U komt altijd heel stralend binnen samen met Michel Sapin. Maar iedereen weet dat u er ook wel van baalt dat de Fransen vaak hun beloften niet nakomen. Er is vorige week een rapport uitgekomen van de Europese Rekenkamer. De Fransen zitten vaak op het strafbankje. Wordt u daar nou niet moe van? Nou, Deze Franse minister voert net begrotingsbeleid. Het begrotingstekort loopt snel terug. En als het goed is gaat het dit jaar of volgend jaar ook onder de min 3, waar het hoort... Maar, u heeft gelijk, maar wel te laat. Is, u heeft volstrekt gelijk, het is te laat. Uh, en daar hebben we vanuit de eurogroep ook vaak druk op gezet. En dat rapport laat zien dat er in het verleden heel veel extra tijd is gegeven.